Wij verdienen een nachtje in Hotel Bloem, omdat wij elke ochtend wakker worden met F.M. Brustel! All I wanna do is have some fun.